In tegenstelling tot 1973 was het jaar en na een oogopener aangezien de hoofdleraar me met twee afzonderlijke personages liet zien hoe de toekomst er voor ons zou uitzien als we zouden kiezen. Maar toen was de vraag niet of we zouden mogen, maar welke keuze we zouden maken. In tegenstelling tot slechts tien jaren ervoor waarin wel gepraat, maar nauwelijks de daad bij het woord werd gevoegd. Zoals de meester me welgevoeglijk liet zien dat het hoofdpersonage werd flat maar nog beter round moest zijn. Zodat de lezer die ik nog was beloofde mezelf niet eenrichtingsverkeer te laten worden, maar alle mogelijke facetten. Iets waarover ik later leerde het volledige leven te zijn. Zowel volledig goed als volledig dit ten tijde van een beperkte schoolvorming, 1974-1978. Waarna de volledige omkering veroorzaakt door dezelfde literatuur in de vorm van de vent als Céline en Pound. Want gekeerd blijft de geschiedenis een les zodat ik onthouden moest mezelf van het onderduwen van meisjes in het zwembad, of de ruwe balspel of vleugels afknippen van de engel die me stoort, s'nachts. Dat niet de verandering spijs doet eten, maar het constante, overvleugelbare niets spreekwoordelijke twijgje in de storm wiegt en haar heupen zijn klam maar flink gebouwd want flat is de persoon die een leugen passeert zonder rechtsom te kijken en round altijd tenslotte slotte de reddingsboot met verstekelingen vol en boeien. Waarmee over groot oceanen moeiteloos geroeid kan. Dacht ik, op 23-jarige leeftijd, moeiteloos. Totdat misère op misère me kansloos had gemaakt. Ik, zoals moeder op haar sterfbed nog alleen moeder moeder kon zijn. Ik. De kniekousen de zoon met minder neuslengte voorsprong dan menig. Ik, kind, flat met doorbloede ogen en vooruitziende blik op roundabout midnight, is talloze pogingen rondom eenzelfde thema. Zoals in Zweelingskeuken herhaaldelijk gebeurde. In mijn leven met tussenpozen van een decennium telkens. Het van leven huis, genoemd poep, prepareren. Ik, in die dagen, kwam tevoorschijn, legde het lege vel papier los. Ambitie had geen woorden nodig. Ketste van het plafond rechtstreeks terecht. Op het inkt ding. Puistige vingers wrongen tussendoor, want nog niet in het net opgeschreven wacht de tekst op doorhalingen, streepjes, op driepuntige onderbrekingen, dacht ik, op het meisje met de warme band in haar net. Maar niet het slagen van het project, maar de lange dagen erna, het sluipen van mezelf met lange lippen. Alcohol is de liefde naar nood desondanks. Het dieptepunt is wakker worden zonder een schrijfvel onder handbereik. 20 minuten voor 12, 1989. Op 14 april 1990 meld ik me aan bij een uitzendbureau. De wereld is een schouwplaats tegen vreemde indrukken. Zodra oogkleppen opzij zijn geduwd, links, hels licht blijkt geen verrassing, zoals het inbreken in een oud schoolgebouw of met geleende benen op de houten vangrail wachten een auto en in zitten en zichzelf in puin rijdt. Licht, Helslicht blijkt, en cirkels. Londen 2006 SH, waarschijnlijke wandeling van verval naar verval. Schijnbaar dronken, schijnbaar onovertroffen, banaal is het hoofd op een kussen van bladeren zoals. Mijzelf gebeurde in de winter van 1989. Wakkere ogen schuren langs boomkruinen omhoog, omhoog langs gezichten die langzaam transparant worden, als in een deuropening geschonden door schommelend kamerlicht en langzaam uit het glas van de kompas verdwijnen kijk ik naar één zwarte, één blauwe wijzer, hels licht. Op 14 april meldde ik me aan bij een uitzienbureau van Wouwstra. Twee dagen later begon mijn werkend bestaan en kwam er een einde aan wandelen tot de schouders van Hein. Zoals het portret aan de muur me kon laten zien dat het personage in mijn hoofd flat en round tegelijkertijd kon zijn. Zoals de schrijver die ik nog was, zichzelf beloofd had.